Heeft er zin in, ik ook. Want wat gaan we doen? Welkom bij een nieuwe Pokémon unboxing. En jullie zien het al, we hebben hem al voor ons liggen. Wat gaan we uitpakken, Berber? Laat maar eens zo zien aan de kijker. Zo, een Pokémon V-Ela box. Nou, vind je hem mooi? Zullen we hem in de doos laten? Anders? Nee, wacht, dan haal ik eerst deze eruit? En laat ik deze nog een keer aan de kijkers zien, want in de vorige aflevering was het beeld gespiegeld. Dat is in deze aflevering verhoppen. Dus Deze mogen jullie gebruiken. Deze mogen jullie gebruiken. Papa. Deze mogen jullie gebruiken. Deze mogen jullie gebruiken. Mm. En deze mogen jullie gebruiken. Kenners weten wel waarvoor deze is. Gaan we gaan beginnen. We gaan samen uitspreken. En Brian ook maar Ja, mij Je ziet al een hele grote kaart. Hè? Die hebben we hier ook. Deze hebben we namelijk uit het vorige pakket waar je net de kaartjes van zag gehaald. De Pikachu V-kaart. En dat is lijkt Ja. Dat is die. Even wachten, even wachten, even wachten. We moeten nog laten zien. Laat jij die eens zien, namelijk nou, kijken. Kijk, nou hebben we er twee. Nou, de twee kaarten de hebben liet ze goed zien, maar ik ga ze nog één keer laten zien. En dat is een Alakazam Huge Card en een Pikachu Huge Card. Hier ben ik al super trots op. Dan hebben we hier vier pakjes van Sword and Shield. Nou, het zijn verschillende. Wacht even. Het is een pakketje van Sun and Moon dit keer. Een pakketje van Sword and Shield Rebel Flash. We hebben een pakketje van Sword Shield, Vivid voltage, En we hebben een pakketje met Sword Shield, Vivid voltage. Dus laten we daarmee beginnen. Dan hebben we deze kaart nog. En dat is de kleine Alakazem. En die gaat straks in de verzameling. Dan gaan we die openmaken. Wat is er? Wil je hem openmaken? 1, 2. Hoppa. En dan gaan we samen de kaartjes laten zien. Wat hebben we uit dit pakketje? Sword and Shoot, Vivid Voltage. Execute. Die hebben we laten zien. Execute. Ja, en het staat er in Pokémon Go momenteel helemaal bekend om. Eevee. Eevee. Woobat. Woobat. Arokuda. Ik Acora. weet niet of ik het goed uitspreek. <laughs> ja, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Seedot. Seedot. klopt. Niks. Ik wil wat langer laten zien, hè? Lusario. Lusario. Gaan we zien, oh, we hebben een bezoeker. Een energy kaart. Een vuur. Energy kaart? Kom er gezellig bij, Brian niet daar? Hohoho, oh. je gaat precies door de studio heen. Kom hier. Kom hier. Ga op de stoel zitten. Een trainer kaart. Een trainer kaart. Een Hitmon topkaart. Kijk eens, van ik heb En een kroonkop. En deze gaan we jullie aan het einde weer laten zien. Volgende pakje. Tada. Tada. Ook weer een soort de shoot vivid voltage. Daar gaan we weer. Dan mag jij ze weer laten zien, ja? Hier hebben we een nyenma. Nyenma. Een nyenma. Een miauw. Een miauw. Goed laten zien. Goed laten zien. Een miauw. Ja. En een En Een Duschel. En een Voltorp. Een Voltop. Een, een speciale execute. Die moet hem papa. Kijk je rijker laten zien. Execute. Een special. En een Pikachu weer. Pikachu. Oh oh. Kijk, ik zal hem even goed laten zien. Weer een V-versie van de Pikachu kaart. Even kijken. Maar niet heel erg rare. En een chi Een chi Een trainerkaart? Het aan het een trainerkaart. Een sablieb? Een sablieb. Een gal van Doula. Een gal van Heel goed. En dan hebben we een kaartje die we straks gaan laten zien. Dan gaan we nu naar een Sword and Rebel Clash. Maak hem zo. Aan deze kant. Dan gaan we gewoon lachtig. Dan gaan we weer. Hou je handjes vrij. We hebben hier een... Honnets. Een impidim. Een impidimpoep. Heel goed. Een magmar. Een magmar. En een electabus. Lekkabus. Een <laughs> kwovet. Dus kwovet. Kijk naar een Een glimmende. En die moet ik hebben. Helio ik gaat hier weer bij. En een Mandy Bus. energy kaartje. Beware. Laat zien, laat zien. Een beware. Een trainerkaart. En een luxio. En dan gaan we alweer naar het laatste pakje. Papa gaat hem openmaken. Dat is nogal lastig. Ja, dat zijn alle pakjes. Dat gaan we hier in doen. Ja, dat gaan we later doen. Ja. Wat hebben we hier? Een mariani. Een, een krap -poek. Een Een rolide. Een circuit. circuit een circuit. Een volmantis en nou komt de speciale. Laat die zien volmantis. Een, een krok die is mooi. En hebben we hebben nog wat speciaal? Een Stoutland. En een Energy Card. Een Brionne. Oké, okay, dat is de Energy. Dit is Brionne. Dat is Brionne machine. Kijk, dit is Brionne. Brionne poep. Ze heeft wat met poep. En een Big Malassada trainer -card. Deze is moeilijk. Piyoko Ja die vond ik ook. Nou wat hebben we voor specials uit de Alakazam verpakking gehaald? Een special Krokkenrok Een special Helipatiet of zoiets Helipatiet Een Pikachu V Een Execute En de Alakazam kaart. En dat is Charizard, daar is ze helemaal dol op. Ik hoor van meer mensen dat Charizard helemaal de hip is. Ik heb het toch meer met Tikatjoos. Misschien ben ik wel echt een school Pokémon spelen. De verpakkingen gaan weer aan de kant, het is weer gebeurd. De kaartjes gaan op de stapel en die gaan we straks in de verpakkingen doen. Nou ga ik ze gewoon even bij de andere kaartjes doen, die ik nog moet invouwen. En dat is een leuke bezigheid om jullie ook te laten zien wat ik allemaal heb. Vond jij het leuk, de Pokémon kaartjes uitpakken? Ja! Ja? Wat vond jij het leukste eraan? Mm. Nou, ik ga jullie nog even alle trainercards voor de online Pokémon Trading Card Game um, om interesse te laten zien. Die van vorige week hebben jullie al gezien. Deze is van de Alakazam verpakking. Doe je er voordeel mee? zorgen dat deze video niet gespiegeld is. Zodat jullie de video pauze kunnen zetten en jullie code eruit kunnen halen. We zijn er nog heen. Dit was alweer een uitzending van Pokémon kaarten uitpakken. Vond jij het leuk? Nee. Ja? Gaan nog even een dag tegen iedereen zeggen? Boedda. Dag! Tot de volgende Pokémon! <lacht> Vond je leuk? Ja. Wat was je leukste? Ja, het leukste? Dat Dit is het papa. Papa wordt geroepen, hè? Geroepen! Goedemorgen, kwam je erin? Ja, nou net. Ja, erg ja, hè. Ja. Ja.